Nederland verdient meer. Nederland verdient een politiek die duidelijkheid biedt en werkt aan de grote opgaven van deze tijd. We staan 15 maart voor een keuze die bepalend gaat zijn voor de toekomst van ons land. Veel meer dan welke statenverkiezing dan ook. De noodzaak van vooruitgang is te groot om onverschillig te blijven. Laat staan om weg te kijken. En daar horen moeilijke keuzes bij. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk hoeft te zijn. De keuze die deze verkiezingen voor ons ligt is kraakhelder. Stilstand of vooruitgang.